Daar ja, zijn we Zo, kijk eens die een kleine wc'tje. Ja. Voor kinderen. Of voor heren kunnen ze gaan mikken. Heren kun je daar mikken. Oké, okay. baby's kunnen daar. Hij is alleen een beetje hier in de. Wil je hem ook En aardappel. Aar. Dat, Dat is echt wel klaar. Die zal lekker gek worden. Ja. Ja, dat was toen zo Ja. Een vuurtje. geurtje. Ja. ja. Kom. We komen we eraan. Nou er ja. Hier ze wel in de kijken. Kom, Hier die kom er minder door. Staat de kaal. Kom de al. Dat dat ik een kabel en veel huizen er heen, hè? He? Bedsteen is ook wat groter. Eigen hout is goud waard. Eigen hout is goud waard. gezegd hè. Ja. ja. Onze scheerklas. Ja. Oude nijmen Ja, klopt. Ja, hier ja, is het ook een bedsteen. Ja. Even de elf zonder wat Ja, hij moest een afdilden of op, uh, laten zakken en een beest erin. Ik. Kom eens. Hier zijn allemaal dieren uh, van dieren of zo. Hé hey, mensen. ja. Wat oh, net gewij. van Een gewij. Een gewijntakken van een engel. Een kniebotje van een Ja. Ja, schauw Waarom? maar daar ik niet. Nee. Wow.